Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de anatomie en functie van de lever. De lever is een groot orgaan rechtsboven in onze buikholte. Direct zichtbaar zijn twee van de vier kwabben, de rechter en de linkerkwab, met daartussen het ligamentum falciforme hepatis, met aan de onderkant het ligamentum teres hepatis, wat een overblijfsel is van onze navelstrengader. En dan aan de achterkant zien we ook nog de derde en de vierde lop de lobus caudatus en de lobus quadratus. Nou, gerelateerd aan de lever is de galblaas. De lever maakt namelijk onder andere gal aan, en dat gaat via de galwegen richting de galblaas voor opslag, waarna het eens in zoveel tijd richting de darm kan worden gestuurd. Hier zien we de ductus choledicus en de galblaas. Verder zien we nog de bloedvaten die naar de lever gaan. Dat komt allemaal op één plek binnen, de leverhilus. Die bloedvaten zijn de poortader, oftewel de vena porta, waar het bloed in zit wat van onze darmen komt, en de arteria hepatica propria, hoe de lever aan zijn zuurstofrijke bloed komt. En aan de bovenkant zien we dan nog de vena cava, daar komt bloed vanuit de vene hepaticae waarmee het bloed de lever weer verlaat. Als we inzoomen op het leverweefsel zien we allemaal kleine leverlopjes, die ook wel de lever lobuli genoemd worden. Hier zijn er drie getekend, maar in het echt hebben we er 100.000. Het zijn allemaal zes hoekige kamertjes in de lever. Hier zitten de hepatocyten, oftewel de levercellen, met daartussen ruimtes die we niet echt bloedvaten kunnen noemen, omdat de wand grotendeels ontbreekt. Dus noemen we ze maar bloedruimtes, of ook wel sinusoïden. Dat bloed stroomt dan naar het midden toe en zal wegstromen via de centrale venen. Maar in de tussentijd hebben al die hepatocyten dus hun werk kunnen uitvoeren en op die manier de functie van de lever kunnen uitvoeren. Verder zien we ook afweercellen zitten, de koepvercellen. dat zijn macrovagen die standaard in het leverweefsel zitten, om daar via fagocytose de vieze zaken zoals bacteriën en virussen, maar ook bijvoorbeeld verouderde cellen en celresten uit de bloedruimtes te kunnen opruimen. Verder zien we ook nog de kleine galcapillaire lopen. De gal die wordt gemaakt door de hepatocyte kan op die manier wegstromen en richting de galwegen gaan. Bij elk van de zes hoeken zien we vervolgens drie buisjes. Dat noemen we het portale gebied, met daarin de aftakkingen van de vena porta, de arteria hepatica propria en de galbuis. De lever heeft wel meer dan 200 functies in ons lichaam, waar we op dit moment van afweten. Dus in deze video noem ik alleen de hoofdfuncties. En al die functies worden uitgevoerd in dat leverlopje, op het moment dat het bloed langs de hepatocyte stroomt en op het moment dat gal de andere kant op schroomt. Een van de belangrijkste functies van onze lever is het reguleren van de bloedsamenstelling in ons lichaam. Al die voedingsstoffen die binnenkomen vanuit de darmen gaan eerst richting de lever, zodat niet het hele lichaam wordt overspoeld met voedingsstoffen, en dat zijn dan de koolhydraten, vetten en eiwitten. Als er veel glucose binnenkomt net na een maaltijd, dan kunnen we dat beter eventjes opslaan zodat we op momenten van de dag dat we niet aan het eten zijn ook nog glucose beschikbaar hebben. Dus onder invloed van insuline wordt de glucose opgenomen in de levercellen en opgeslagen als glycogeen. Later kan dit weer worden opgeknipt naar glucose onder invloed van glucagon. En zo kunnen we onze bloedsuikerspiegel mooi gelijk houden gedurende de dag, zonder de hele tijd te hoeven eten. Vetten worden omgezet naar vetzuren en glycerol om er daarna bijvoorbeeld ATP van te kunnen maken. Maar het kan ook andersom om een voorraad aan te leggen als vetweefsel. Verder maakt de lever cholesterol voor ons, een belangrijke bouwsteen voor onder andere hormonen en vitamine D. In het verwerken van eiwitten heeft lever ook een rol, aminozuren die niet meer nodig zijn of bouwstenen die uit het DNA komen, die kunnen worden omgezet naar ureum en urinezuur waardoor ze kunnen worden uitgeplast. Ook kan de lever zelf eiwitten maken zoals aminozuren in elkaar zetten, behalve de essentiële aminozuren, en belangrijke plasma-eiwitten zoals albumine en fibrinogeen. Verder heeft de lever dus een afweerfunctie vanwege die koepvercellen, heeft het een rol in de opslag van allerlei stoffen zoals vitamines, het detoxen van het bloed en natuurlijk het uitscheiden van gal. Als we dan weer uitzoomen, kunnen we nog eens kijken naar de segmenten van de lever? Dit zijn eigenlijk losse gedeeltes van de lever met elk hun eigen bloedtoevoer: bloedafvoer en galafvoer. Dit is de reden waarom het operatief mogelijk is om één of meer segmenten weg te halen voor bijvoorbeeld een transplantatie. De overgebleven segmenten kunnen dan vervolgens regenereren, waarmee de lever tot wel zijn oorspronkelijke grootte weer kan teruggroeien. Download nu ook de actieve samenvatting, zo onthoud je deze stof nog beter. En kijk hierna de video over gal en galwegen. Bedankt voor het kijken!